welkom bij iedereen kan haken als je de video hebt gekeken van de super granny dan ga ik het nu uitleggen hoe dat je je haakwerk kan blokken maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar de filmpjes van iedereen kan haken de duimpjes omhoog abonneren op mijn foto klikken en dan gaan we weer leuke nieuwe dingen maken en nu gaan we dus het haakwerk blokken via met de, uh, met het strijkijzer en dan zie ik je zo weer terug tot zo! wil je je lapjes blokken? dan zet je je stoomapparaat alleen op stomen en dan ga je je uh, granny ga je vastspelden, dus je hebt een doosje spelden nodig en dan ga je die eventjes de hoeken netjes maken en ook de zijkanten. Dan ga ik even spelden insteken. Kijk, nu heb ik overal uh, de granny vastgezet met spelden. En dan pak ik uh, het stoomapparaat. En dan ga ik alleen maar stomen. Oh, de camera vindt het niet zo leuk. <laughs> maar ik ga alleen maar stomen. Zo, en als de camera weer een beetje zicht heeft, dan <laughs> moeten we even wachten. We laten het even gewoon netjes afkoelen. Ik ga even uh, een doekje zoeken voor de camera. zo, die is, uh, die is schoon, zie je? en dan laat je hem lekker afkoelen en dan heb je een mooi vierkante granny, de super granny, dit uh, is hij dus ik zou zeggen heel veel plezier met de super granny, uh, bedankt voor het kijken uh, als je vragen hebt zet die onder de video hier, uh, ja, ik beantwoord ze zo snel mogelijk heel graag abonneren en uh, ik zou zeggen ja abonneren doe je op de knop hier bij de video en ik zou zeggen tot de volgende video en uh, bedankt voor het kijken en uh, dan zie ik je bij de volgende video weer terug tot ziens